Hoi, ik ben Filis. Ik ben leerkracht in het buitengewoon secundair onderwijs. Ik hou van rollerbladen en dagelijks koffiedrinken. Ik kijk er naar uit om uh, dingen te testen. Ik ben benieuwd.